Surf te snel met 5G van Mobile Vikings. Maar, zie dat ze niet pakken. 10 gigabyte voor 15 euro per maand. Nu ook met 5G.